Wij gaan vandaag naar Esra toe. Ik heb er heel zin in, want vroeger toen ik nog zo'n klein guppie, klein meisje was, keek ik ook altijd al naar Esra toe. En was stiekem vroeger toch ook al, al een kleine droom om haar paarden te kunnen zien en om daar te zijn. En vandaag gaan we dat doen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Nou, Sapsor. Hallo. Oh, dan ben ik ook een keer bij jullie op tv. Komt u binnen? We gaan er binnen toe. Oeh. Omdat het normaal is, als we mensen komen, maar het is vandaag zaterdag, dus dan is het altijd een beetje druk. Nou, Sam is het nat en vies. Jij gaat echt hele natte billen krijgen, zo hè. Nou, maakt niet uit. Wil je een beetje vieze hond? Je stinkt ook zo. Het ja, gaat ja. Oh ja, heb je dit wel eens gezien? kunnen we paarden die buiten de deur van de stapmolen staan, kunnen we hier in de gaten houden. Dan kunnen ze ook horen, dus als er iets gebeurt. Dan, en we zijn hier bezig, dan hebben we het gelijk in de gaten en dan kunnen we er gelijk naartoe. Oh, dat nou, ja, is hè? Moeten wij ook hebben. En Gewoon Samen. in een kantine. Soms vindt jou lief. Samen vindt heel veel mensen lief. Ja, maar Samen is het heel vies. Dat is nat. Gaat ze hebben. Gelukkig wel <laughs> handschoenen. En we uh, hebben ook nog een zadelkamer. Uh, tegen boeven. Dus dat, ja, dat is heel zwaar. Ja, is heel zwaar. Ja, als je het zo open ligt, dan is het niet zwaar, maar hij werd erin gehangen en dat is wel heel zwaar. Dat snap ik. En uh, de bulletje. Deze staat open, die wordt nu gebruikt. Allemaal zaals en dan staan ze hoofdstellen en hebben een soort systeem. Elk paard heeft een nummertje. En dan hebben ze een kastje met het nummertje, een hoofdstel met het nummertje en een zadel met, met het nummertje. En dan hoort alles bij elkaar. Als we dan een keer op een paar van iemand anders moeten rijden, dan zijn ze kunnen ook bij elkaar. Gezellig. Ja. En ik ben heel ASO, want ik neem een heel rek in beslag. Maar ik mag dat, want ik woon hier. En ik heb al, ik moet deze, we hebben een soort kastjescrisis. Want we, hebben, we kregen nieuwe mensen en hadden kastjes tekort. En deze is al elf jaar van mij al elf jaar en nu moest ik hem afstaan, want er zijn mensen die zijn nieuw gekomen dus nu zitten mijn spullen in de kantine en twee keer per dag trek ik dit tasje open oh nee, hij is niet van mij en dat gaat al weken zo en ik heb het nog niet geleerd oké, okay. maar ja, goed, vanuit maar jij hebt toch allemaal spullen daar staan, heb je dan echt zoveel spullen? ja, dan komt dat bijna nooit iets weggooien oh maar dat komt ook heel goed uit want het komt altijd komt het weer van pas Ik ben steeds dat, dat wel spannend, Op, je heel veel wil niet aan. Wel, waarom ga jij niet aan? Kampje? Oh ja, hij is aan. Ja! Yeah. Nog meer spullen! Er zijn ook een paar dekens van andere mensen. Maar er zijn ook heel veel dingen van ons. Ook heel veel oude dingen die echt al 20 jaar oud zijn. Allemaal met die bakken met reserve. Reserve, pond, reserve, reserve. Dat zijn allemaal... Hele oude dingen, en het komt altijd een keer van pas als je het ooit een keer nodig hebt. Reserve dus hoofdstellen. hoofdcellen, je dan ook zo stellen. Ook van allemaal oude paarden. Allemaal bewaard. Oké. Okay. Zelfs... Even hier veilig uitkrijgen. Pak dit eens dus aan, van mij, het is wel zwaar. Ja, top. Oh, bitter. En deze zo, zet de wel op de voorkant. Oeh, Nog meer. Zo, oh, hoor, ja. Kijk je hier Dit zijn allemaal. Hier zitten ook dingen in van heel lang geleden. die we vandaag de dag echt niet meer gebruiken. Hoe kan je dan zoveel bitten hebben? Dit is allemaal van vroeger, allemaal van oude paarden en mijn moeder reed vroeger op een hele grote manege. Daar gaf ze ook les, dus allemaal spullen van toen. Maar dit gebruiken wij allemaal niet meer. klein. Ja, Ook iets van. heel kleins. Heel kleintje. Zoals een vuilnis. Dat is Belderbit. Nee, dit kan Belderbit niet zijn. Ja echt, die heeft een hele kleine bitje. Nee, echt. Dit, dit kan Belderbit niet zijn. Grote dingen, kleine dingen, Kijk, goudkleurige moet je dingen. Zien, het verschil zien tussen. Dit is een is grote. Hele rare. Schattig, hè? <laughs> Hoe dan? Allemaal wat hier gebruiken we nou misschien heel soms dat als we een keer iets nodig hebben, dat we hier iets uitzoeken. Maar dit bewaren we eigenlijk als een soort van museumstukken. Ja, ah, dus er zit eigenlijk er ook kan je gewoon bij. een eigen museum te Ja, dat kan. En ik weet niet waarom deze hoefijzers hier liggen, maar ja. Het kan. Stel je voor dat je ooit een keer een hoefijzer nodig hebt. En, en ja. Volwassenhoefjes. Oh, geen idee meer. Paardvoer! Je hebt echt veel vakken. Ja. Uh, er waren eigenlijk drie vakken, maar toen heeft mijn vader deze ingemaakt. Maar die is nu op. Dus. Brokjes, en muesli en ook allemaal van die Smeerseltjes en poedertjes en dingetjes. En deze is normaal helemaal vol tot hier. En dan nu is het dan gezakt tot daar, want dit hebben we allemaal opgemaakt. En dan, als het helemaal bijna leeg is, dan bestellen we weer nieuwe. En dan wordt het weer voorgeleverd. En is die weer even vol. En is die weer vol. Maar we kunnen niet alles hier volleggen, want het gaat ook over de datum. Dus ja. Moet wel, en dat gebeurt best wel snel. Ik wist dat niet, maar het gebeurt best wel snel dat het over de datum gaat. Dus okay. altijd vers voer. Oké, okay, dan gaan we verder gaan. Ja, moeten de bitten niet Deze terug? bak kan niet eens meer dicht. Zo, uh, maar ja, goed. Nee, nou, doe ik het straks wel. Oké, okay, ja. Hé, dat gaat leuk zo. Ik denk niet dat ik het ga doen eigenlijk. Je lukt de hint bijna tegen me maan. Oké. Okay. Een paar de hebben we. Kunnen we ze lekker in het bad. Een binnenbak, heel fijn als het zo regent. We oh, ja, zijn al heel lang af. Waarom hebben ze altijd zo'n tas? Nou, dit zijn uh, laptoptassen van de Action. En uh, die hangen allemaal aan de stal. En er zitten dan de beemschermers in, voor als ze naar buiten gaan. Dus als ze dan uh, naar buiten gaan, dan is de het mogelijk. Dan ze om. En er zitten dan deze tas. Dus dit zijn de buitenbeemschermers die ook vies mogen worden. En nu was ze aan, dan hoef je alleen maar de paard te pakken. de bumcher te doen. En zijn ze klaar. Oké. Okay. Handig hè? Ja. Het is een uitvinding van mijn moeder. Laptoptassen. Hoe je de paardjes? Deze is niet thuis. Marino is niet thuis. Is hij dan heen. In de stapmode denk ik. Ah. Oh, ja, Dit is de enige met uh, oudkulletjes. Ze hebben allemaal stro bij ons. Behalve deze, want ik kan er niet zo heel goed tegen. Dus deze heeft van die uh, dingetjes. Eigenlijk mag je dit dus niet op de mestput gooien. Dit moet je eigenlijk wegbrengen bij de gemeente. Want dit, uh, onze mest gaat naar de champignon-teelt. Dus dan groeien champignons op. Mm -hmm. Maar als dit ertussen zit, daar houden champignons niet van. Dus dan groeien champignons minder hard. Dus dit moet je eigenlijk apart wegdoen. Maar wij zijn heel stout en doen het misschien soms toch een beetje door de mest. Nou ja dit champions zijn toch niet lekker. Het is maar een beetje, het is dus niet zoveel. Hallo Ali. Hallo Ali. Hallo. Je bent bloot. Oh, gaat verdammen je neus is nog. Hallo. Je bent bloot. Waarom ja, ben jij bloot? Waarom ja, ben jij bloot? Waarom ja, ben, ja, ben, ja, ben, ja, ben, ja, ben jij bloot? Hier, ga je kijken. Hier. Nee, hier. Hier. Kijk. Hier. Hier, hier kijk. Deze heeft een muts. Hier, kijk. Ali hier, kijk een muts. Muts. muts. Ali een muts. Het die met zijn leven een muts. Ali een muts. Hier, pak de muts. Goed zo, heel goed. Ja. Hij houdt ook van de oren. Volgens mij wel, ja. <laughs> Eentje. Dat is echt een blubberpaard. Eentje. Oh, je moet je kleedje op haar je moet je kleedje op, niet weglopen. Goed, zo'n praatjes. Nog meer paarden? Okay, misschien. Mee. Oh, ja, deze heb ik net gezien, denk ik. Ja. Dit is Guido, dit is de enige flitsopstel. Soms hebben we wel eens een keer een ander soort paard, en Guido is nu ons andere soort paard. Oké. Okay. Dit is Parino's stal. Parino's uh, is gewoon want Tarino is nog in de nee. Oh deze, ja. Nou kijk, toen we hier kwamen wonen, toen was dit Parino's stal. Want toen hadden we die achterste twee boxen hadden we niet, dus dit was de laatste. Oké. Okay. En hier zat ook zo'n band in, die net zo is als dit. Dus waar je niet doorheen kunt kijken, want Parino is totdat hij 24 was, dekkengst geweest. Dus die kon nog niet zo heel goed met andere paarshalen We gingen ruzie maken. Dus dit was Parino's stal. En heb ik dit keer opgeschreven met Stift, die er niet meer af gaat. Ja. En toen gingen we veranderen. En Parino is ondertussen gecastreerd, want hij is met pensioen. Dus hij staat nu vooraan tussen de dames. Maar dit staat er nog steeds op en dit gaat er dus niet meer af. Dat is uh, Maar het is wel een soort van herinnering aan wat uh, hij hier vroeger stond. Maar het gaat er dus niet meer af. Maar ik denk wel dat Stift dat Parino doodgaat, want hij is al heel oud, Zodat ik het eraf ga schroeven dat ik het dan ga bewaren. Nog eentje. Een paard. En oh, hallo. nog een paard. Moet je dan maar even kijken. Ja. ja. Vind je dat leuk? Allemaal leuk. Zeg, heel gezegd. Een goede neus. Ja, helemaal een beetje een hoofd. Een beetje een hoofd, heb ik. Een klein woning. neusje. Ja. Ik ben een pony, zeg maar. Ik heb een klein neusje. <laughs> Hij moet toch altijd met zijn ogen bewegen en hij houdt met zijn kop stil. Oh, nog een paard. Laten we aan de kant gaan. Iedereen gaat aan de kant behalve Samsung. Ja, ik denk dat ik lekker sta. we? Zullen we niet naar buiten gaan? Zullen we door het raam kijken? Ja, is nog een heel leuk. Nou, we hebben ook nog buiten paddokjes en weilandjes. En dan kunt u buiten staan. En links om de hoek ziet u met zo'n zo'n toeristische Links om de hoek, als u naar links kijkt, dan ziet u onze westput. En als u naar rechts kijkt, dan ziet u het eerste stukje van de buitenbak. En dit was Sjaak Tours. Dank u wel. Vroeger toen wij uh, hier kwamen wonen, we hadden een binnenbak, vond ik dat altijd heel fijn. Als het dan regent of sneeuw, dus dan kon ik altijd lekker binnenrijden. Maar tegenwoordig rijd ik eigenlijk altijd buiten, want Halloween is zo groot dat hij eigenlijk niet zo heel goed in een kleine bakje past. Dus dan ga ik ook als het regent of zo, of als het heel koud is, dan ik gewoon buiten. Dat is wel goed. zit je weer paardenkoek te eten. Wauw, dan gaan we hier dan lekker hier en bij mijn gezicht likken. Dan ruikt hij tenminste wel goud op. <laughs> Ja, en weet je wat hij het allerliefste heeft? Lijf. Als de hoefsmid komt. Mm. Als de hoefsmid komt en als er dan zo van die afgebroken, nou hij trekt het er nog net niet zelf van als er zo van die afgebroken stukken hoef liggen. Oh ja, dit doet Samson. Dan heeft hij een beetje jeuk en dan gaat hij zo langs de muur lopen. Oké. Okay. En dat vindt hij heel lekker om te eten. Ja, dat vindt hij heel lekker om te eten. Hij gaat ook heel erg van het wegstinken. Hij vindt dat heel lekker. Oké, okay. dan zullen we jou even een beetje een beetje brosteltje doen? Ik wil nog wel een brosteltje doen, dus ja. Ja, nee, Heb ik het Ja. Nee, Zo. Zo, zullen we rest zitten? rest zitten. Goed zo. Ben je het nog af? Ben je nog af of niet? Dat is af. is af. Zo. Zo. Het is net een paard, maar dan die licht. Jij ook erbij doen, dan vindt hij lekker. Ja? Ja. Oké, okay, die is een beetje raar. Oh, daar komt ook echt heel veel haar vanaf. Ja, klopt. Dat haar altijd. Kijk, en als je dan klaar bent met de ene kant, dan doe je even zo. Zo. Kijk, okay. en dan kan je ook de andere kant doen. Zo. Ja, ik vind het ook altijd heel lekker. Dat zie ik. Hallo. En als ze dan zo van die pluizen komen, dan wordt hij altijd veel wild. Nou, als heel wild. Nou wordt altijd heel wild van zijn eigen pluizen. Oh, pluizen! Oeh pluizen! <laughs> Kijk, en dan is die beeld in de even binnenbak. Het gaat heel mooi. Ja, zo! En dan gaat hij de worstel met zijn eigen kruiden halen. Moet ik hem komen halen of kom je zelf terug? Anton. Zo, die lekker. Hé hey, Farido! kluizen oh, oh, Kom, op. kom op. Oh. Ik weet niet of hij het leuk vindt voor mij. kom! Kijk, kom Kom Kijk eens pluizen! Pluisje! Dus hiervan houdt Samson, pluizen. Ja. Hey, Kijk, op een pluizen dat ze leuk mee wist. Oeh, pluizen. Oeh, pluizen. Oeh, pluizen. Ja, goed gedaan. Zo. Ja. zo, neem hem mee. Je De andere goed. kant. Je hebt hem er nooit meer terug als we hem niet afpakken. Ja. Oh, er zit wel een beetje zand in. Okay. in. Kijk, pluizen en die koe? Cool? Nee, Zelfs niet. Zoalsom, maar naar Estra toe. Nee, nee, nee, nee. Kort hier, nee, nee, nee. Dag, ik ga de deur niet open doen, ik kom hier nooit meer terug. Los, los, zo. Ben je zo Ja, Kom eens, ouwe. Kom eens, ouwe. Ja, dat is hij is best Ik dacht dat hij goed is. Ja, hij is ook wel gekrompt hoor, maar hij is niet zo heel groot. hij Ja, hij is een beetje van ouderdom gekrompen zeg maar. Ja. Gewoon, 29. 29? Ja. Hij is de oude man. En hij, de nee. dus hij is nu wel een beetje doorgezakt. En hij is ook af en toe een beetje stijf. Ik ben best wel groot. Dus dan vind ik het altijd ja, ik het een beetje zielig. Heel soms doen we nog wel eens een beetje stappen. En dan maakt hij zich ook altijd heel erg druk als ik dat doe. Het is wel leuk dat hij zo komt kijken, want meestal moet hij niks hebben met vreemde mensen. Jij moet daar niks van hebben. Nee. Hm, mm, oude man. Ja. Het ging altijd heel goed, maar hij verliest nou een paar tanden. Ja, maar dat mag ook wel als je zo oud bent. Ja. Want hij geen tanden meer, dat zou niet zo fijn zijn. Nee, nou, hij is er pas twee kwijt. Hij heeft er nog uh, veertig over. Uh, 38 over. Ik dacht al, ik herken jou. Ja, ja ik herken jou. Nee, ik wist het wel. Dikke daddy. Ik was vroeger van mijn zusje. En uh, mijn zusje werd 18, dus die mocht niet meer bij de pony rijden. Dan doen we een meisje uit de straat. Die kwam hier met een pony van zichzelf. En die was een beetje stout. En uh, de meisje kon nog niet, reden eigenlijk pas net paard. Ze dus was toch een beetje te moeilijk. Ze dus hebben ondergehouden en heeft zij ons pony genomen en wij haar pony. En toen hebben we voor haar pony weer een ander baasje gezocht. Maar jullie is altijd hier gebleven. Dus dat is zo leuk. Ja. Af en af dat ze. Uh, waarom staat hier 2012? Dat klopt niet. Al vanaf dat ze vier was en ze is nu 11 wordt ze dit jaar. Nee, ze zijn even oud. Dat is wel jam. Dat is al heel lang. En deze is ook wel leuk. Hallo. Het hier een meisje met haar ouders, een tijdje geleden. En meisje is nu 13 en danst internationaal ze zit er ook voor op school. En die wilde ook heel gaan paardrijden, die deed gewoon paard op een manege. Maar ja, ze wilde toch wel wat serieuzer, ze wilde ook in de sporten, ze wilde ook wedstrijden rijden. Ze heeft ook zo'n mentaliteit, want ze danst ook. En toen hebben we eigenlijk gezocht naar een goede pony voor haar, waar ze goed op kan leren rijden. Beter op kan leren rijden, waar ze ook wedstrijden mee kan doen. En dat is deze. Dus die heeft ook uh, elke dag les en als ze wedstrijd heeft gaan we mee en als er spullen gekocht moeten worden gaan we mee. En uh, als ze vragen hebben gaan we mee, en als de dierenarts of de hoes komt gaan we ook mee. Dus het is wel een soort dagtaak, maar het is wel heel erg leuk. Het <laughs> is ook een hele leuke pony zeg maar. Ja, het is een leuke pony. Hij heet Dior. Dior. Dior. Dan <laughs> ja, zullen we vanaf hier even naar de stadmolen kijken, anders worden we heel mat. Zoals gezegd heb ik blijf op een afstand kijken. We hadden nooit de stadmolen. en um, toen is... Uh, ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar toen is mijn vader, die is een paar keer wezen kijken bij stapmolens en bij fabrieken die dat maken. Dat is hij heel vaak geweest. En toen heeft hij uiteindelijk de molen, dus het ding wat ronddraait, heeft hij daar gekocht. En de rest heeft hij afgekeken en thuis zelf gemaakt. Dus alles wat er omheen staat, heeft hij zelf nagemaakt. Kun je nog even? Er zijn drie paarden buiten, die kunnen we gelijk van hier ook zien. Ja, kun je naar binnen toe? Ja. Zo. Als dan hier? Dat is wel een soort voorstellen. Ja. Okay, ze staan wel allemaal met hun hoofd net naar binnen. Dat is wel een beetje jammer. Nee hoor, ik zie daar een bless. Zie jij een bless? Ik zie een les. Okay, um, dit, dit hele ding, die hele schuur, mm -hmm. was hier vroeger als. Nee, dat schuurtje in de tuin was hier vroeger als eerste. Dat was de eerste paardenstal. Toen kwam dit er. Dit hele, de, de hele stal is al 25 jaar oud. En toen kwam dit waar we nu staan. En dat hebben we eigenlijk altijd gehouden. Er zaten ook wel boksen onder en die gebruiken we eigenlijk alleen als er eentje ziek is. Of als we een heel groot paard hebben, want die zijn ietsjes groter die boksen. Of als iemand zegt, nou ik wil per se dat hij daar staat, dan mag dat. Uh, of als het binnen vol is, zoals nu. Uh, dus dan passen ze binnen niet meer en dus ze mogen spijt bijstaan. staan. Um, in de rechter staat Jadatski. Uh, Jadatski, ja. een moeilijke naam. Dat is een, moeilijke ja. moeilijke mm -hmm. dat is een uh, jong paard, wordt dit jaar. 5. Um, die daarnaast van dezelfde eigenaar, dat is Lucky Queen, um, die wordt dit jaar 6 en die daarnaast, waar dat lint ook hangt, als je het kan zien, ja. daar staat Happy Feet en Happy Feet is het EK Pony. Die had vorig jaar goud op het EK bij de children. zo. So en zijn weer bezig dat ze dit jaar ook weer naar het EK mag. En dit jaar is het EK in Rotterdam, vorig jaar was het Frankrijk, dit jaar is het Rotterdam, ze zijn het eigen land. En dat zou wel heel cool zijn, als dat kon. Dan hebben we een kampioen op stal. We moeten eens kijken naar die onderkant van die... Ze uh, zijn helemaal gebogen. Ja, weet je wat dat komt? Nee, nou, nou, Toen we hier gingen verven, dan hebben we ze eraf gehaald, want ze waren heel vies. En toen hebben we bij ons binnen in huis een bad gelegd, zodat ze konden weken. Maar ze paste niet helemaal in het bad. dus die. Deze kant, zeg maar, lag dubbel gevouwd, maar ze hebben er echt drie dagen gelegen. En nu zijn ze allemaal dubbel gevouwd, omdat ze zo in bad hebben gelegen. Ja, ik hoop eigenlijk dat ze toch weer recht zakken, maar tot nu toe is het niet gebeurd. Het einde van de estra tour. Leuk je hebt gekeken naar deze video met de tour van Estra. Leuk. Dankjewel Estra. Alsjeblieft. Gezellig zo. Kunnen we nog wel een keer doen. Ja, volgens mij. Doen we nog wel. een tweede tour. Doen we ja. doe hem achterstevoren, want dan is het toch weer ietsjes anders. Ja. Oké, okay, leuk dat ik ook een keer bij jullie op bezoek was. Duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En ja, mijn handschoenen zijn nat. Doe een duimpje ja, ja. omhoog. Ja, Zo. precies. Zo. En abonneer hier beneden bij ons kanaal. En abonneer ook op Esther's kanaal. Ik heb een uh, nieuw kanaal, jongens. Het eraf gekeurd. Als jullie daar uh, iets over willen zien, kijk even op Instagram of zoek op, op YouTube. We zijn nu live. Dus uh, yay. Leuk, misschien kunnen we nog wel een keer video's samen doen. Ja, dat is wel cool. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Bye Emma. Het is echt een knubbelpony dit.